hier het eindresultaat: Luke Skywalker in het midden tussen Darth Vader en de Mandalorian. Het, is de, het was een leuk projectje. Uh, vrij vlot klaar. Uh, uh, Weinig uh, herhaling uh, in de bouw, dat is ook wel fijn. Bij uh, Mandalorian en uh, Darth Vader staan wel namelijk. Uh, Red 5. Periode. En uh, dat is eigenlijk de periode ze uh, dit schaal speelde. Dus, uh... Bedankt voor het kijken. De, vergeet niet te abonneren. Hè. Ik zit op de 219. Dan je nog veel meer uh, LEGO zien. Ik heb nog ruimte zat in de kast. Anders heb ik een kast naast. En uh, we gaan voor de 1000. Dus bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende keer.